Milieu, haar eerste bekommernis. Sinds 2014 voorzitters van Groen, de Vlaamse Milieupartij. Ze pleit ook voor meer evenwicht in de financiën, waar de burgers centraal staan. Vandaag bij ons de gast, Miriam Almassi. Goedemorgen, Miriam Almassi. Hoe ziet u de arbeidswereld in deze coronaperiode en de gevolgen voor freelancers? Goedemiddag. Um... Corona heeft uh, onze arbeidsmarkt heel zwaar geraakt, midscheeps uh, geraakt. En het is uh, een crisis die ons ook heel duidelijk. Um heeft getoond waar de zwakheden van ons systeem liggen. Onze economie is geglobaliseerd, is ongelooflijk uiteengerokken. En als er één schakel in die economie uitvalt, dan merk je dat je daar wereldwijd overal last van hebt. Die uiteengerokken waardeketen doet tot nadenken stemmen. En dat is een van de redenen waarom heel wat economen vandaag zeggen het is belangrijk om te gaan reshoren, strategische sectoren, zoals bijvoorbeeld die van medisch materiaal, het maken van medicijnen, om die terug naar eigen land te brengen, maar ook gewoon strategische sectoren in de maakindustrie. We zijn als Groene Partij um, ja, heel zwaar um, bezig geweest de afgelopen weken met het, uh, het voorstellen uh, en realiseren van, uh, van steunmaatregelen voor getroffen sectoren, ons eigen middenstand, onze eigen bedrijven, om die door de coronacrisis te helpen, zo goed en zo kwaad mogelijk. En tegelijkertijd zie je dat naast ja, de kwalen van corona, je vandaag toch ook um, in die crisis, die diepe crisis, waar heel veel mensen hun job hebben verloren, ook heel veel mensen helaas een naast hebben verloren, toch ook um, al een richting zit naar de oplossing. Er is nog nooit zoveel samengewerkt als nu. Er is ook nog nooit zoveel creativiteit en solidariteit geweest onder de bevolking. Um, enerzijds het applaus voor de essentiële sectoren, diegenen die ons recht hebben gehouden tijdens deze crisis, die ervoor hebben we gezorgd dat het land kon blijven draaien, ondanks het feit dat vele van ons in lockdown zaten, um, die vaak verwaarloosde beroepen waren voor de crisis. Het is belangrijk dat we dat vastpakken en na de crisis aan die mensen een perspectief geven. Een ander pijnpunt, die economie met de uitgerokken waardeketens, dat we terug meer lokale maakindustrie nodig hebben. We hebben daar een investeringsplan uh, voor een andere zaak, de mobiliteit. Ja, de files waren weg omdat niemand zich nog kon verplaatsen door de lockdown. Maar telewerk, iets wat op sommige plaatsen zeer moeilijk uh, van, van, van de grond kwam, is nu eigenlijk uh, de norm geworden. En is het, is het nieuwe normaal in deze coronatijden ook in uh, grotere, minder flexibele organisaties, omdat het op die manier mogelijk was om te kunnen blijven werken. We hebben ook gezien hoe belangrijk uh, een goede omkadering is. Hè? Hoe belangrijk de crèches en de scholen zijn. En ja, diegenen die daar soms wat smalend over deden over die beroepen op voorhand. Ik kan u verzekeren, ik heb zelf uh, werk met kinderen uh, en pre-teaching uh, moeten combineren. Uiteraard ook met uh, opnieuw de was en de plassen, de, de thuishulp, de kuisvrouw die niet meer langs kon, uh, kon komen. Ik denk dat heel veel gezinnen die, waar, de, waar het koppel of, of de ouders of als je alleenstaand bent moesten doorwerken, um, dat die uh, toch uh, heel hard hebben gejongleerd met die verschillende rollen. Maar het goede is dat een aantal zaken here to stay zijn zoals dat dan zegt en dat telewerk ons kan helpen om bijvoorbeeld uh, een stuk van het fileprobleem aan te pakken in de toekomst ook. Um, de hele wereld van het werk heeft een heel korte tijd een omslag gemaakt en corona heeft ons getoond dat er eigenlijk heel veel mogelijk is als we samenwerken en als we willen en als we ook het nodige kader daarvoor voorzien. Wat voor mij, voor de politiek, toch een heel belangrijke uh, boodschap is. We hoeven niet per se allemaal te kiezen voor een 9-to-5-job. Uh, waarbij we met z'n allen op hetzelfde moment uh, vertrekken. Um, er zijn ook flexibelere manieren om met onze tijd om te springen. En dat levert ook een grotere kwaliteit van leven. En die kwaliteit van leven, het andere mensbeeld dat corona ook heeft uh, getoond, de zorg voor elkaar, het um, uit de, de, de red race te hebben en toch voldoende tijd hebben voor gezin, voor je ouders die misschien sukkelen met hun gezondheid, dat is toch ook uh, een deel van de les die we mee willen nemen na corona, als groene partijen in de praktijk uh, willen uitzetten, omzetten. Welke rol kan de circulaire economie spelen op de arbeidsmarkt van morgen en kansen bieden voor freelancers. Ja, corona is een heel bijzondere periode. Um, wij hebben dit nog nooit meegemaakt. Het is ja, geschiedenis geschreven terwijl je er, er met je voeten in zit. Dus dat is een beetje bevreemdend. Ook omdat je naast je persoonlijke situatie, waarbij je ook alles probeert te combineren, zoals elk huisgezin uh, geconfronteerd wordt met die structurele kanten van de crisis. En in die structurele kanten van de crisis um, ja, zien we dat er toch een aantal pijnpunten um, pijnlijk blootgelegd zijn die al sluimerden onder de oppervlakte, maar die nu helemaal, um, ja, helemaal uh, blootgelegd zijn. En Dat gaat over de redrace, race, de vele burn-outs. Dat gaat ook over het belang van essentiële sectoren. Dat gaat absoluut ook over uh, het feit dat ja, de omkaderende uh, beroepen in zorg en welzijn, uh, denk van crashes, onderwijs, um, maar ook de woonzorgcentra die de opvang uh, van ouderen doen, dat dat toch echt levensbelangrijk is om onze samen te doen draaien en dat we daar dat menselijke aspect echt uh, moeten, dat we daarin moeten durven investeren. Um, um, dit gezegd zijnde, uh, uh, naast alle miserie is, um, die corona blootlegt en waar we samen uh, door moeten helaas, waar we ook uh, heel veel solidariteit en samenhorigheid zien, uh, zie je in deze crisis toch ook een glimp van wat de toekomst zou zijn eh, dat deze crisis ook een kans is en een, een, een richting aangeeft eh, voor de toekomst en daarin schuilt ook de hoop eh, als je ze tenminste vastpakt en er richting aangeeft als je er iets mee doet eh, met die vaststellingen van, van nu, eh, de vaststelling dat de sociale zekerheid de ruggengraat is eh, om mensen door de crisis heen te loodsen, maar dat er toch nog te veel zijn die door de, de maas van het net vallen. Eh. Eh, als je geen werk hebt dan heb je geen recht op techni technische werkloosheid. Als je uh, geen zelfs, 100% zelfstandig bent, dan kan je niet beroep doen op een aantal van de maatregelen tot overbrugging. Um, en die niet-standaard werknemers, de flexwerkers, de, de artistieke sector, de, de precaire beroepen, um, ja, die vallen dan door de maas van het net. Mensen die halftijds zelfstandig zijn, halftijds werknemer zijn, die met de technische werkloosheid... Um, absoluut omdat het een halftijds is ver onder de armoedegrens zitten, maar omdat ze geen voltijds zelfstandigen zijn, ook niet beroep kunnen doen op die maatregelen voor zelfstandigen, waar heel veel mensen bij zitten die ja, in bijberoep uh, een, een, een creatief uh, bedrijfje hebben of uh, ambachtelijke producten produceren of uh, uh, een nieuw idee uh, aan het uitwerken zijn. Ja, Dat zijn degenen die nu kwetsbaar zijn en waarvoor we een antwoord moeten bieden voor de toekomst. Uh, Waar we dat op dit moment al doen, door bijvoorbeeld het artiest, artiestenstatuut uit te breiden, maar ook bijvoorbeeld door een voorstel als de welvaartsgarantie, de welvaartsgarantie waarmee we uh, ja, eigenlijk ervoor willen zorgen. Uh, in crisistijden, maar zeker ook daarbuiten, dat als mensen onder een bepaald niveau van inkomen vallen, los van hoe ze dat inkomen verdienen en in welke hybride pakketten of in welke welk vorm dan ook, als je er niet standaard zelfstandig of niet standaard werknemer bent, dat men toch kan terugvallen op een op een basisinkomen, uh, dat met een soort kliksysteem dan in actie schiet als je inkomen onder een bepaald niveau valt. Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld uh, in een bore-out of een burn-out zitten en denken, oké, okay, ik ga iets anders doen, ik ga mijn eigen bedrijf oprichten, ik heb daar even tijd voor nodig, uh, dan kunnen die daar ook uh, beroep op doen. Of mensen die vandaag onder een leefloon zitten um, en werkenden krijgen daar altijd een surplus in, niet ingewikkeld, geen uh, weinig paparasserij, maar wel uh, die stap vooruit. Dat is een van de voorstellen die die die we doen. Dank u, mevrouw Almassie. Dank u wel.